Drie tips voor als je spoedzorg nodig hebt. Tip 1. Weet wie je moet bellen. Voor de meeste spoedgevallen kun je je huisarts bellen. Is de huisartsenpraktijk gesloten, bel dan de huisartsenpost, ook wel HAP genoemd. Je legt uit wat je klacht is. De huisarts of HAP bepaalt dan wat de juiste behandeling is. Is de situatie ernstig? Dan verwijst de huisarts je door naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Bel 112 als jij of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft. Zet alle nummers in je telefoon. Zo kun je bij spoed meteen bellen. Tip 2. Wees duidelijk over de klachten. Als je belt met de huisarts, HAP of 112, dan krijg je veel vragen. Bijvoorbeeld... Ben je ergens allergisch voor of gebruik je medicijnen? Geef alle belangrijke informatie over de klachten of ziekte. Tip 3. Toestemming voor uitwisseling van jouw medische gegevens. In spoedsituaties kun je bij een onbekende arts terechtkomen. Deze arts kent jouw medische gegevens niet. Het kan belangrijk zijn dat hij die wel weet. Heb je toestemming gegeven voor het uitwisselen van je gegevens? Dan heeft deze arts daar direct toegang toe. Bij je huisarts kun je aangeven of je toestemming geeft voor het uitwisselen van jouw gegevens. Dat kan ook via volgjezorg.nl. Je logt in met je DigiD. Dan selecteer je jouw dokter of apotheek aan wie je toestemming wilt geven. Meer tips? Kijk op www. Patiëntenfederatie.nl Slash spoedzorg